Hoe blijft de gemeente Ede de komende 20 jaar een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren? Op die vraag geven we antwoord in de omgevingsvisie. Met vijf keuzes geven we richting aan de ontwikkeling van Ede voor de komende 20 jaar. Om te beginnen kiezen we voor leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. We ondersteunen een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. Voorzieningen voor bijvoorbeeld sport, onderwijs, cultuur en zorg zijn hierbij belangrijk. Er zijn woningen nodig van verschillende types, woonvormen en prijsklassen. Keuze 2 gaat over duurzame mobiliteit en energie. We maken een flinke stap richting duurzaamheid. We nodigen inwoners uit om vooral lopend, met de fiets of openbaar vervoer te reizen. In de komende 20 jaar gaan we minder fossiele energie gebruiken... en meer duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld in het gebied langs de A30 en A12. We kiezen voor de natuur als basis en de Veluwe centraal. Herstel van de relatie met de natuur is noodzakelijk. We kiezen daarom voor zoveel mogelijk natuurinclusief... klimaatrobuust en circulair. We willen meer natuur aanleggen... het aantal soorten planten en dieren vergroten en de verdroging tegengaan. Als vierde gaan we werk maken van Food Valley. Speerpunten zijn food, kennis en innovatie. Ook andere sectoren zijn heel belangrijk voor onze gemeente, Zoals de agrarische sector, toerisme en recreatie. Ede is bovendien een zeer ondernemende gemeente. Daar maken we ons ook in de toekomst sterk voor. De vijfde keuze noemen we compacte groei vanuit de eigenheid van Ede. We hebben veel wensen en moeten dus slim met de beschikbare ruimte omgaan. We gaan daarom vaker bouwen in meerdere lagen en de ruimte tegelijk voor meer doelen gebruiken. Daarnaast willen we het mooie landschap versterken. Vijf belangrijke keuzes dus, want we staan voor een grote opgave... Alleen al voor wonen zijn de komende 20 jaar tussen de 11 en 15.000 nieuwe woningen nodig. We willen de noordzijde van onze gemeente Luw houden met ruimte voor opvang eigen groei. Daarom komt het grootste deel van deze maximaal 15.000 in het zuidelijke deel. Zoveel mogelijk in de bestaande bebouwde kom, maar ook in Kern en Noord, Ederveen de Klomp en kennis als Ede-Wageningen. De vijf keuzes in de Omgevingsvisie geven richting aan de komende 20 jaar. Als het nodig is, dan passen we de plannen aan. Het doel blijft hetzelfde. Gemeente-Ede behouden als de fijne plek die het nu is.